Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit. Om boven het moreel verval van de samenleving te leven, houdt in dat we keuzes maken betreffende onze gesprekken, hoe we ons kleden, wat we lezen en de tv-programma's en films die we kijken. Het heeft ook te maken met het niveau van integriteit waarmee we ons leven leiden omgaan met anderen en ons gedragen in het bedrijfsleven of beroep. Als christenen moeten we elkaar aanmoedigen om naar goddelijke normen te leven en het trekken van de wereld te weerstaan. De volgende bekende uitspraak is tevens een goed advies. Waak over je gedachten, want ze worden woorden. Waak over je woorden, want ze worden daden. Waak over je gewoonten, want ze worden je karakter. Waak over je karakter, want het wordt je bestemming. Een van Gods grote gaven aan de mensheid is de vrije wil om keuzes te maken. Als we willen genieten van de zegeningen die Hij voor ons heeft, moeten we keuzes in ons leven maken die in lijn zijn met zijn woord en overeenstemmen met de waarde van zijn woord, geen keuzes die de aangetaste waarden van de wereld weerspiegelen. Ik verzoek je dringend om een besluit te nemen om God volledig te dienen. Hem op de eerste plaats te zetten bij alles wat je doet. Laten we samen bidden. Heere God, ik wil niet leven naar de wereldse normen. Ik plaats U eerst in mijn leven, want ik weet dat Uw weg...